Afgelopen weekend was een lastige voor de luchtvaart. In vrijdag kenmerkte een nationale staking in België problemen in het vliegverkeer. En ook in Nederland ging het niet allemaal even goed, want op zondag gooide mistroute in het eten. 260 vluchten van naar Nederland werden geannuleerd. Gelukkig is er ook goed nieuws, want steeds meer vliegtuigmaatschappijen maken hun zomerroutes bekend. Weten we waar we naar uit kunnen gaan kijken. Het is vandaag woensdag 19 december. Ik ben Jasmijn en dit is het EU-Claim Nieuws. Een week van protesten en stakingen bij onze zuiderburen ligt inmiddels achter ons. Op vrijdag kreeg ook het vliegverkeer op Brussel avond een klap mee van de onrust. De schade van de nationale staking bleef gelukkig beperkt. Het was vooral het weer die afgelopen weekend kenmerkte voor Nederlandse vliegtuigpassagiers. De mist van afgelopen zondag gooide roet in het eten van bijna 9.300 passagiers. 198 vluchten van en naar Schiphol werden geannuleerd en ook vluchten van en naar Eindhoven werden getroffen. 62 vluchten van en naar de Brabantse luchthaven werden geannuleerd of moesten uitwijken naar een ander vliegveld. Het Rode Kruis zette 150 veldbedden neer voor gestrande passagiers. Mist is helaas een buitengewone omstandigheid waar de luchtvaartmaatschappij niet voor verantwoordelijk is. Passagiers hebben dan ook geen recht op een vergoeding, maar wel op verzorging in de vorm van eten, drinken en hotelovernachting. Hoewel de winter officieel nog steeds moet beginnen, maken steeds meer luchtvaartmaatschappijen hun zomerplannen bekend. Zo gaat Kalem naar Napels, Las Vegas en Vroklau vliegen. ...en verbindt Delta Amsterdam met Tampa... ...en gaat United Airlines dagelijks tussen San Francisco en Amsterdam vliegen vanaf maart 2019. Ook krijgen passagiers die vanaf Düsseldorf vliegen meer reisopties. Condor en Eurowings gaan vluchten aanbieden naar zes nieuwe Italiaanse bestemmingen... ...waaronder Bologna, Florence en Palermo. En Eurowings gaat ook vanaf Düsseldorf direct naar Las Vegas vliegen volgende zomer... Eindhoven! Ja, nieuw op Eindhoven Airport is de nieuwe Turkse luchtvaartmaatschappij SunExpress. Die gaat Turkije met Eindhoven verbinden de komende zomer. Voor meer informatie over nieuwe routes, bestemmingen en nieuws uit de luchtvaart, volg ons kanaal op YouTube en houd onze site in de gaten.